Nog steeds hoor ik dagelijks: hypnose is eng, hypnose is zweverig. Maar niks is minder waar. Ik ben een ras Rotterdammer, ongelofelijke scepticus, en ik denk nu ongeveer zo. 14 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met hypnose en dan werken met het onderbewuste bij. Want door in hypnose te gaan, door in trance te gaan, je bent er gewoon bij, je houdt gewoon controle, je kan gewoon weglopen als jij het wil. Maar door te werken in trans met hypnose ga je voorbij aan je eigen kritische factor. Je moet het eigenlijk zo zien. We hebben ons bewuste brein en daaronder zit ons onderbewuste brein. En dat bewuste brein zit over je onderbewuste brein heen. Daartussen zit een vliesje. En eigenlijk is dat kritische brein een beetje zo'n grote stoorfactor. Die heeft altijd wel iets te tutten. Je doet het niet goed, je kan het niet, je fout, je bent dik, je bent dun, je bent lelijk. Uh, ze vinden je niet aardig. Nou ja, van alles. Nou, daar word je toch niet vrolijk van. Dus wat kan je doen? Daar kan je mee gaan werken. En al die programma's die daarvoor zorgen, zitten in je onderbewuste brein. 95% van wat jij dagelijks doet, is onderbewust. En hoe vet is het dat je dus met je onderbewuste kunt praten. Dat je je onderbewuste dus eigenlijk kunt vertellen, joh, fantastisch wat je altijd hebt gedaan. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Eigenlijk wil ik mezelf heel leuk vinden. Of wil ik eigenlijk helemaal geen last meer van hebben dat mensen mij niet leuk vinden. Of uh, wil ik gewoon kunnen stralen zoals ik wil kunnen stralen. Zonder dat ik dan ben wat de buitenwereld er allemaal wel niet van vindt. Ik wil gewoon ik zijn, mezelf zijn. Ik weet nog niet precies wat het is, maar ik wil het wel. Dat zit allemaal in jouw onderbewuste brein. 95% van je dagelijkse dingen zijn programma's. Dat doe je onbewust. Lopen. Praten. Uh, schrijven. Uh, rekenen, autorijden, fietsen, daar sta je toch niet meer stil? Tanden poetsen. Sta jij er bij stil hoe jij je tanden moet poetsen? Het gaat automatisch. En het grote voordeel daarvan is, omdat het automatisch is, is dat het dus veel minder energie kost. Want je hoeft er niet meer stil te staan. Alleen een nadeel is, als het een beetje een negatief programma is wat draait, is dat het eigenlijk een beetje de controle over je leven over kan nemen. Perfectionisme. Uh, uh. Snaaien, snacken, alcohol, drugs. Iets wat jij gebruikt om jezelf heel tijdelijk even beter te voelen. zit in je onderbewuste brein. En ja, dan kan je hebt elkaar dus gewoon naartoe. Hoe gaaf is dat? Dus op het moment dus je bewuste brein. Dus op het moment dat je in trance gaat, bij je niet een gaat eigenlijk dat om dat bewuste brein gaat open. Dat is een soort bloemknop. En op het moment dat die open gaat staan, zijn we dus volledig in contact met dat onderbewuste. Want dat vliesje, de gatekeeper, secretaresse, hoe je het wil noemen, die is eventjes buiten beeld. Want dat maakt namelijk onderdeel uit van je bewuste brein. Dus hij gaat letterlijk... Openstaan als een bloemklop. En dan is hij dus bereid om alles wat daar binnenkomt te accepteren, voor waarheid aan te nemen. Maar alleen als jij dat wil, alleen als dat niet tegen jouw normen en waarden ingaat. Briljant toch? En dat is hypnose. Dus haal dat zweverige ervan af. Haal dat spirituele, haal het ervan af. Nee, het is werken met jouw onderbewuste brein. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het mag. Gewoon omdat jij het waard bent. Hoe vet is dat? En ik heb ook al, kom ook overal vandaan, ik heb ook al allemaal dingen opgelost. Maar nog steeds maakt perfectionisme, controle, niet willen maar poetsen, presteren, doorgaan, maakt nog steeds een onderdeel uit van mijn leven. Maar ze staan nu achter mij. Dus ze controleren het niet meer mijn leven. Ik bepaal nu of ik perfectionisme wil hebben. Of dat ik eventjes als ik naar de sportschool ga even flink wil knallen en wil doorgaan. En dan komt dat stuk letterlijk naar voren. En dat gaat mij helpen. Maar omdat ik dat wil. Dus ik tuin er niet meer in. Ik bepaal het zelf. En dat heeft mij ongelooflijk veel vrijheid gegeven. En rust. En dat is werken met je onderbewuste brein. Dus hypnose is niks anders dan werken met je onderbewuste brein. Geweldig toch? Dat zijn je eigen hersens. En je hersenen kunnen niet lullen. Dus je lullen via je lichaam. En iedereen kan in hypnose. Je zit er namelijk de hele dag in. Want al die programma's... Dat is allemaal trans, dat is allemaal je onderbewuste brein. Je kunt namelijk niet, niet, je niet nozen. Dank je wel voor het kijken. En ik zou het superleuk vinden als je een, iets hieronder zou willen zetten. Een uh, weet je, ik veel, een bedankje of een vraag die je hebt. En ik kom erbij op terug, ik persoonlijk. Hoe gaaf is dat? Hey, dankjewel. dank je wel en uh, ik zie je de volgende keer. Online en misschien wel bij mijn de partij. Dank je wel.